Het quotient is de uitkomst als je twee getallen door elkaar deelt. Voor delen zijn er helaas wat minder handige manieren dan bijvoorbeeld voor vermenigvuldigen. Maar laten we er toch een aantal op een rijtje zetten. Ook bij delen is het beheersen van de tafels van belang. Als je de tafels goed kent, dan gaat delen een stuk makkelijker, maar vooral ook een stuk sneller. Als je twee getallen moet delen, dan mag je dat niet omdraaien, want 6 gedeeld door 2 is heel iets anders dan 2 gedeeld door 6. Wat je wel kan proberen is van een deelsom een keersom te maken. In plaats van 128 gedeeld door 16 vraag je jezelf dan af hoe vaak past 16 in 128. Een tweede handige manier is verdelen. Soms kun je de deling verdelen in twee delingen die makkelijker uit te rekenen zijn, in plaats van de deling in één keer op te lossen. Neem 189 gedeeld door 7. 189 is te verdelen in 140 en 49, allebei deelbaar door 7. 140 delen door 7 is 20, 49 delen door 7 is 7, dus 189 delen door 7 is 27. Een andere handige manier vind ik zelf vergroten en verkleinen. Bij delen maak je dan allebei de getallen even vaak groter of even vaak kleiner, zodat je de som makkelijker kan uitrekenen. De som 75 gedeeld door 15 kan ik verkleinen naar 25 delen door 5. Dat vind ik een stuk makkelijker, terwijl het antwoord gelijk blijft. Er zijn dus een aantal handige manieren om een deling op te lossen. Natuurlijk zijn er nog veel meer handigheidjes. Heb je zelf nou nog een handige manier bij delen? Laat het ons dan vooral weten. Niet alles is op een handige manier op te lossen. Soms moet je de getallen van een deling gewoon op papier uitschrijven om deze op te kunnen lossen. Natuurlijk kan dat op verschillende manieren. Van twee manieren hebben wij een video gemaakt. We hopen dat je met deze handige manieren sneller hebt leren rekenen. Vergeet ons niet te liken, te delen en je op ons te abonneren. Graag tot de volgende keer.